Ik ben Matthias, ik ben 30 jaar, ik ben opgegroeid in een aannemingsfamilie. Bouwen zit in mijn bloed en bouwen is op vandaag nog altijd mijn, mijn passie. Bouwen Renovatie maakt samen met drie andere bedrijven nog een deel uit van de overkoepelende groep, Groep Pauwels. De Groep Pouwels bestaat enerzijds uit BNR Bouwen Renovatie, BNR Realisaties als projectontwikkelaar, BMI Pro en Window Project. BMI Pro staat als productiebedrijf in voor alles van prefab, betonstaalproductie en maatwerken in metaal. WINDOW Project is gespecialiseerd in het produceren van aluminium schrijnwerken, ramen en deuren. Mooi is dat het een familieverhaal is. Mijn vader is in 79 gestart. start. Ik zelf ben erbij gekomen. We hebben een team van mensen die zeer lang en zeer uh, nauw samenwerken met ons. Maar dat uiteindelijk onze medewerkers even goed familie zijn. Het feit dat ik hier eigenlijk al 20 jaar zit, uh, zegt niet enkel dat ik hier vastgerust zit, maar dat ik het wel ook heel graag doe. En ik meen ook dat ik hier op mijn plaats zit. Ik ben vergroeid met het bedrijf dat ontzettend. Bouw en renovatie is vooral voor mij voornamelijk een familiaal bedrijf waar dat overleg met zaakvoerders, collega's, schrijnwerkers, vloerders, noem maar op, essentieel is. Ik is eigenlijk dag iets anders, dus uh, ik ben tevreden. Doordat we een familiaal karakter hebben, zijn onze mensen ook heel nauw betrokken bij de werking van de firma. En dat denk ik, dat we dat kunnen uitdragen naar onze klanten toe, uh, is toch wel een surplus dat wij als KMO hebben ten opzichte van de hele grote firma's. De zaakvoerder Stefan de Pape heeft een stapje opzij gezet. Matthias heeft het roer in eigen handen genomen. Die zet perfect het werk van Stefan verder, maar met een nieuwe dynamische wind. Ik heb van mijn vader geleerd dat uiteindelijk het familiale karakter uitstralen altijd zeer belangrijk is, zowel naar werknemers, zowel naar klanten. En anderzijds het streven naar kwaliteit, het streven naar elke dag beter doen, dat dat onze kernwaarden moeten zijn. Matthias heeft mee van zijn vader vooral het harde werken en het, en het, en het collegiale vooral. Het zijn altijd weer geen grote babbelaars, maar ze uiten het wel in kleine dingen. Ik heb bij mijn vader gezegd, hij moet kwaliteit leven, en hij moet streven vooruit. Hij moet die motto hebben van te zijn van, ik weet beter, het is vandaag goed, maar morgen moet het nog beter zijn. Ja, ik zie Matthias vaak een uh, kopie van zijn pa. Maar dan uh, toch met zijn eigen accenten, zijn eigen visie en een veel jongere dynamiek. En dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk ook terug in diezelfde jonge flow zitten. Matthias is, is eigenlijk een collega uh, waar je ook open mee kunt communiceren. Dat is het uh, sterke punt ook van de familie eigenlijk. De levensfilosofie dat mijn man meegeeft aan uh, Mathias is in de eerste plaats van uh, werken met de handen, vroeten in de klei en dan pas, dan pas kunnen er geraken. Zorg dat je zelf gemetst hebt, zorg dat je zelf... Alle taken uitgevoerd dat je dat bedrijf doet, voordat je tegen iemand anders kunt delegeren wat er moet gebeuren. Zorg dat je zelf met je handen in de klei gezeten hebt. Ik ben er heel zeker van dat Matthias ons levenswerk gaat verder zetten. Ik ben er 100% zeker van dat hij dat heel goed gaat doen. Ik ben uw zelf Ik kan zelf maar diezelfde waarden doorgeven aan mijn, aan mijn zoon. We hopen dat hij net dezelfde filosofie gaat uitdragen. En hopelijk met tijd de volgende generatie kan worden in een mooi verhaal.